Hoi, tijdens de vorige fase, de bedenkfase, heb ik veel ideeën bedacht. Nu wil ik bepalen welk idee de oplossing kan zijn voor mijn ontwerpprobleem. In de fase bepalen maak ik keuzes. Kijk maar met me mee. In deze fase kijk je naar alles wat je hebt bedacht in de bedenkfase. Je hebt daar al veel ideeën op gedaan, maar je kan ze natuurlijk niet allemaal gaan uitwerken. Je gaat nu bepalen welk idee wel werkt en welke ideeën niet werken. In de bedenkfase heb je met een open blik gewerkt. Door divergent te denken heb je veel verschillende opties bedacht. Je bent in de bedenkfase nog niet kritisch geweest en je hebt niks beoordeeld. Dat gaan we nu wel doen. Nu ga je convergent denken. Dat wil zeggen dat je kritisch kijkt naar alle opties en dat je beslist waarmee je verder wilt. De bedenkfase, deze bepaalfase en de fase die hierna komt, de testfase, hangen samen. Stel, je hebt een idee bedacht in de bedenkfase en in de bepaalfase heb je dit uitgewerkt, maar in de testfase kom je erachter dat het idee eigenlijk niet echt werkt. Dan moet je dus terug naar de bedenkfase om dat idee aan te passen, of om een nieuw idee te bedenken. Dus, je bedenkt een idee, tekent of werkt het uit en test deze in de testfase. Je wil nu weten of een van je ideeën het probleem oplost. Je gaat je ideeën daarom verder uitwerken door er bijvoorbeeld een prototype van te maken. Als je wil bepalen wat wel en niet werkt, heb je natuurlijk je probleemstelling, de eisen en de doelen nodig. Vooral je eisen en doelen help je met keuzes maken. Als je idee aan alle eisen voldoet, weet je dat je goed op weg bent. Een goed voorbeeld waaruit blijkt dat je goed moet weten wat belangrijk is, is het maken van een storyboard voor een film. Het opnemen van een film is een duur en lang proces. Om er zeker van te zijn dat elk shot gebruikt gaat worden, maken filmmakers storyboards. Tekeningen van wat er in elk shot in beeld zou moeten komen. Rond 1930 werd bij Walt Disney Animatiestudio's dit idee uitgewerkt. Tekenaars tekenden elke actie eerst en daarna plakten ze deze achter elkaar op een muur. Daar ontstond een soort stripverhaal en de filmmakers konden zo samen bespreken wat ze wel en niet vonden werken voor de animatie. Zo konden ze goed en snel keuzes maken voordat ze de uiteindelijke animatie gingen maken. Zo zie je dat het uitwerken van je ideeën handig en belangrijk is. Je gaat nu naar je ideeën kijken en bepalen hoe jouw probleem opgelost kan worden. Succes met bepalen!